Hallo en welkom bij Pals Model Vandaag weer een net binnen: een ROCO 45 314. Dit is een uh, NS eerste klas. Zo. No. Maar dan een eerste klas. IC. K rijtuig. Ja, ik moet zelf even kijken. Dat kan ik zien aan de bankjes die erin zitten, die zijn namelijk rood. De ICK's uh, hebben in uh, Nederland gereden tussen Venlo en uh, Den Haag en het zijn oudere Duitse treinstellen met coupé's waarbij voor de eerste klas een aantal coupé's uitgehaald zijn en de heleboel uh, wat opgeschoven is zodat de overgebleven coupé's wat ruimer waren en het eerste klas ik heb het idee dat ze hier niet de, helemaal de juiste indeling hebben ze hebben wel de juiste kleurbankjes nou, dat was natuurlijk een galerij waar je doorheen kon lopen en uh, ik heb hier al een tweede klas van en ik heb nog wat icl materiaal zo ben ik langzaam maar zeker een van de kleurrijke stammen aan het opbouwen zoals die uh, toen de tijd reden Onderdelen moeten er nog op. Zitten allemaal nog uh, in de doos, inclusief de stukjes voor de verlichting, de metalen, de strips en pinnen. En ik heb wat nieuws. Een diorama wat ik heb geprobeerd te bouwen waar ik mee bezig ben. Waar ik mooi een trein op kan zetten en een mooi rondje kan laten draaien. Dus, uh, dat wil ik dan ook uh, nu laten zien. En uh, hier staat de waarom op de diorama draaitafel. Ik uh, wil uh, iedereen weer bedanken voor het kijken. Ondanks dat deze weer even kort is. En uh, laat commentaar achter. Of subscribe of like. Of doe het allemaal. En ik graag tot de volgende keer.